Welkom allemaal, in deze video gaan we het hebben over kwadratische verbanden. We nemen de volgende formule, i is min x kwadraat plus 4. Nu zien we dat in de formule een variabele staat met een kwadraat erboven, namelijk de x kwadraat. Wanneer we een formule hebben waarin een variabele staat met een kwadraat, dan hebben we het over een kwadratisch verband. Kwadratische verbanden komen we veel tegen in de wiskunde en je zult er dan ook veel mee moeten rekenen. Laten we eens beginnen met het tekenen van de grafiek die bij de formule hoort. We nemen een tabel en we nemen voor x de waarden -3 tot en met 3. Nou, nu moeten we even goed opletten, want wanneer we naar de formule kijken, zien we staan min -x. -kwadraad. Realiseer je goed dat dit betekent min -1 keer x. -kwadraad. Dus we hebben de formule: i is min -1 keer x plus 4. We nemen even een klappapier. En we beginnen met x is min 3. Deze kunnen we invullen in de formule. Let daarbij goed op wanneer je voor x min 3 invult dat je deze min 3 tussen haakjes zet. Nou, wanneer je dit uitrekent krijgen we min 5. Dit vullen we in in de tabel. Hetzelfde kunnen we doen voor x is min 2. Dan krijgen we i is 0. Voor x is min 1 krijgen we 3. En zo kunnen we alle waarden bij langs, net zo lang totdat we de tabel helemaal kunnen invullen. Zoals je misschien nog weet van het lineaire verband nam de onderste regel van de tabel steeds met hetzelfde toe als de bovenste regel ook met hetzelfde toenam. Is er misschien ook zoiets bij een kwadratisch verband? Nou, laten we eens even kijken naar de verschillen. Dan zien we plus 5, vervolgens plus 3, plus 1. En zo op het eerste oogopslag nou, is er geen duidelijk verband te zien. Maar wat als we nu naar de verschillen van de verschillen kijken? Dan zien we min 2, min 2. Min 2 en nog 2 keer min 2. Dus wanneer we 2 keer naar het verschil kijken, pas dan ontstaat er een bepaalde regelmaat. Dit is een kenmerk van een kwadratisch verband. Laten we de grafiek eens daadwerkelijk gaan tekenen. We tekenen een assenstelsel. We nemen voor x min 3 tot en met 3. Voor y hebben we genoeg aan min 5 tot en met 5. Ik zet de punten in het assenstelsel. En door deze punten teken ik een mooie vloeiende lijn. Je kunt zien, er komt een heel leuk figuur uit. Hoe je zo'n figuur zelf kunt tekenen kun je zien in de video een parabool tekenen. Laten we nog eens een formule pakken met daarin een kwadratisch verband. We nemen i is 0,5 x plus x min 3,5. Dan zien we ook dit keer een x met daar een kwadraatje bij. Ook ditmaal is er sprake van een kwadratisch verband. We nemen weer de tabel, ook ditmaal nemen we x van min 3 tot en met 3. En op dezelfde manier als we zojuist hebben gedaan, berekenen we de y waarden We zetten deze punten in het assenstelsel en door de punten tekenen we de grafiek. De twee grafieken die we zojuist hebben getekend noemen we parabolen. We kennen twee soorten parabolen. We hebben een bergparabool. De oranje parabool is een bergparabool. Nou, je ziet misschien wel waarom, het heeft de vorm van een berg. En de paarse parabool noemen we een dalparabool. Je kunt aan de formule zien of de grafiek een berg of een dalparabool is. Wanneer we kijken naar de eerste formule dan zien we daar staan min x kwadraat. Nou, wanneer het getal voor de x kwadraat negatief is dan hebben we een bergparabool. Wanneer we kijken naar de tweede dan zien we daar 0,5 x kwadraat. 0,5 is positief dus groter dan 0... En wanneer het getal voor de x² positief is, dan hebben we een dalparabool. En wanneer we kijken naar ons assenstelsel, dan zien we dat het inderdaad het geval is. Het hoogste of het laagste punt van een grafiek noemen we de top. Het klinkt een beetje raar om het laagste punt een top te noemen, maar dit is nu eenmaal een afspraak. Dus we zien bij de oranje het bovenste puntje de top en bij de paarse is het onderste puntje een top. Als je nu kijkt naar de parabool, dan zie je dat wanneer je in het midden van de parabool een soort van spiegel zult plaatsen, dat die aan beide kanten gelijk is. Oftewel, de parabool heeft een symmetrieas. De symmetrieas gaat altijd door de top. Ook de paarse parabool heeft een symmetrieas en ook deze gaat door de top. Het lijkt nu misschien een beetje raar, de paarse parabool is niet helemaal gespiegeld, maar dat heeft ermee te maken dat we ons assenstelsel niet groter hebben getekend. Wanneer we die iets groter hadden getekend, zul je zien dat ook deze gespiegeld is. Als we nu kijken naar de tabellen die bij de formules horen, dan zien we de symmetrie terug in de tabel. In het midden hebben we de 4 en dan zie je dat beide kanten van de 4 dezelfde getallen staan. Ook bij de tweede hebben we de symmetrieas. Bij x is min 1. En ook van daaruit de beide kanten dezelfde getallen. En net als in de tekening zullen we de tabel iets moeten uitbreiden om precies dezelfde waarde aan beide kanten te krijgen. De symmetrieas. Symmetrieas heeft een formule en die heeft de vorm x is een getal. Nou, we zien in de tabel dat de symmetrieas gaat door x is 0. Oftewel de formule voor de symmetrieas x is 0. En voor de andere, voor de paarse hebben we een symmetrieas voor x is min 1. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video kwadratische verbanden. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd en wie weet tot een volgende keer.